Heb je een nachtje slecht geslapen en wil je er toch op je best uitzien, dan heb ik hier de oplossing. Het Vital Eye Mask. De smeuïge, zachte textuur maakt de blik onmiddellijk glad en fris. Kringen worden direct vervaagd. Je brengt hem 1 tot 3 keer in de week aan op de, rondom de ogen en laat hem ongeveer 10 tot 15 minuutjes intrekken. Het teveel verwijder je daarna met de Biosmoothing Tonic.